Hi, Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam de. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar de nieuwe video. En ik zeg welkom weer nieuwe abonnees. Ze stromen binnen. Wat ben ik daar blij mee? Ik vind het echt super leuk. Super fijn jullie steun. En uh, ja, ik vind het fantastisch. En fantastisch is tegenwoordig mijn nieuwe stopwoord, want in mijn vorige video zei ik dat hartstikke veel. Als jij weet hoeveel, zet het even in de comments, dan stuur ik je misschien wel een cadeautje. Want ik ben tegenwoordig ook dol op cadeautjes weggeven, dat zie je ook weer in deze video. En uh, in deze video ga ik 24 uur lang op bed liggen of zitten. Niet omdat ik dat uh, wil, omdat ik die challenge aan wil gaan, maar op toekomst En in de volgende video gaan jullie zien hoe ik weer wandel, maar ook met een elektrisch fietsje, want ik mocht de fiets van de buurvrouw lenen. En uh, Mirjam, waar ga jij naartoe nu? Ik ben onderweg naar mijn moeder, want ik ga krukken halen. Krukken? Is het zo erg? Ja, het is zo erg. Het is zover. Ik ga het jullie uitleggen. Woensdag krijg ik een prik in mijn kont. Als ik die prik heb gehad, moet ik dus 24 uur op krukken lopen. Met krukken lopen. Want dan mag ik mijn, mijn been niet belasten. Niet bewegen, zo min mogelijk. Dus autorijden mag ook niet. En dan moet ik de hele dag op de bank blijven zitten en liggen. Alleen als ik naar de wc moet, moet ik heen en weer. Voor de rest uh, mag ik gewoon niks. 24 uur lang niet. In de lift bij mijn moeder. Oh, hebben jullie het gezien? Mijn haar is roze. Der, der, der. Nice. Mami, I'm home. 3 days later. Ik krijg vandaag een injectie in mijn kont want uh, mijn blessure is nog steeds niet over en ik vind het verschrikkelijk. Ik leef zo wat op ibuprofen en dat wil ik niet meer. De huisarts ook niet dus die zei tegen mij nou kom maar terug neem krukken mee want je mag je been niet gebruiken de komende 24 uur. Dus ik ga straks op het laatste moment douchen en dan naar de huisarts. Mijn lieve vriendin Yolanda, waar ik ook mee naar Tesla ben geweest. Die brengt mij naar de huisarts en naar huis. En dan ga ik een challenge aan: 24 uur lang op bed blijven. Behalve als ik naar de wc moet. Wat, wat ga ik doen, allemaal op bed? Goh, ja, het wordt afwisselen met televisie. Oh, dat wordt verschrikkelijk. Televisie kijken, een beetje vloggen, YouTube kijken, een beetje Instagram, een beetje TikTok, een beetje tegen jullie praten. Want ik neem jullie mee in dit hele verhaal. Few moments later. Ik ben er klaar voor, kom maar op. Nee, dat klinkt wel heel stoer, maar dat ben ik niet. Als het goed is komt Jolanda zo en dan uh, gaan we weg. Geef mij alvast een duimpje omhoog. Ik heb nu al een gevecht met de krukken. En <lacht> ja, het is nog lekker weer ook. Krukkie! Ik maar mee schuiven. mee pas? Ja, yes. zie Waar ga jij? Hier. Oh, daarbo. Ik weggekropen. Ja, yeah, gestopt! Oh, je Oh ja, een plekje, dat is wel lekker. Ja. Oh, ik ben zo zenuwachtig hiervoor. Ja, dat is schrikkelijk. Verschrikkelijk. Hij ja. snapt dat, gelukkig. Ik kan beter op het terras zitten nu. Even ja? Ik heb een mooie in mijn kont. Ik mag wel op het terrasje zitten, zei hij. Kijk. Pijn, He? pijn. Nou, net veel uh, reuze mee eigenlijk. Oh, gelukkig. De dus spuiten in mijn schouder deed veel meer zeer. We gaan even proosten. Proost! Op de zeerde kont. Waar is het brood gebleven? Kijk, we hebben een broodje carpaccio, maar het brood ligt ergens, ergens op de hoop. Oh, ik heb er wel Oh, wij zijn cute ja, samen. Ja. We gaan mee even inchecken. Uh... Ja, op de Facebook. Oh, maar ik wacht nog even, want er moet zo nog een buiten de Oh ja, twee foto's. Eentje van ja. ons en dan. Uh... Oh, dan moeten we ook een. Uh, dit is een gewoon en dan ook een rare erbij doen. Before en after the de Ja, dat gaan we doen. Die gaan we doen. Ik vind dat een top idee van mezelf. Het is genoeg te zien hier hè? Zie je Ja, leuk hè. Dat is een grote hond, hartstikke idee. Turenboom gedaan. En het ziet er echt uit dat je denkt van nou, daar word je toch nooit moe van ofzo. Maar moet je maar eens gaan doen? Nou nee. Staan zit, staan zit, staan zit, staan zit. Doe even normaal, maak een keus. Wat wil je nou? Ja, Ach, nou, een klote hobby. Daar zitten we op, buurvrouw en buurvrouw. Echt hè? Ja, woorden komen ze. Oh. Oh, ik ben er? even achter. Alweer. Jezus, het is wel jouw dag. Ik heb hier twee voorstarketjes. Ja? ja, lekker o, hoor. En een bonnetje? Ja, en nog een. Oeh, <truimertijd> <truimertijd> oh, hou me recht hoor. Niet zo, niet knoeien. Nee. Oh. Moet je hier nog mee proosten? Natuurlijk. Met, met kava. Oh, wat is dat? Moet dat? Aha. Nee. Dat mag je erbij gooien of ernaast drinken. Ja hè. We gaan het gewoon. Oh, wat ergste dit! <truimertijd> Mijn vraag is: waarom noemen ze dit nou pornstar? I don't know. Ik vind het ook heel vervelend om het te bestellen, snap je? Ik denk dat ze dit pornstar noemen. Nee, dat ga je niet. In. Ja, nou, maar dat vind ik ook. Maar iedereen verklaart me voor gek. Ja, maar wat, volgens mij denken wij nu wat anders. We nee, dan ja, dit maar of ik, dat wat er omheen zit. Dat vind ik. Ja, heel hoor. Ja, ja, maar dit, ja, ik weet het niet. Ik zou er best wel. Dit is ook dood. Ja, vind ik gek met zoveel alcohol. Ja, doet het prima. Oh. Zou dit een eetbare bloem zijn? Eigenlijk, ik weet het niet. Zou het eetbaar zijn? Het ziet er wel heel schattig uit, hè? Few moments later. Nou, ik ben uh, naar huis gestrompeld. Dat valt niet mee op die krukken. De 24 uur op bed gaat vanaf nu beginnen. We oh. <tie> hebben even gezellig gehad met Jolanda. We moesten het even een beetje leuk maken. Ik ga nou even liggen, want uh, de prik zelf deed minder zeer dan de prik in mijn schouders. Ik heb me ontzettend zenuwachtig gemaakt eigenlijk om niks. Ik had hele klamme handjes en mijn hartslag was 400 uh, bij 200 of iets dergelijks. Dus uh, ik heb de prik overleefd. En dan moet ik nog twee keer terugkomen voor controle. Hé, hey, koek! Hé, hey, hij moet zijn gezelschap houden. Zo hou ik het wel lang vol hè, met de koek erbij. Hé, hey, koekie. Oh, dag. Nou. Het was van korte duur, die vriendschap. Maar goed, ik heb het even gezellig gehad. En uh, ja, nu ga ik uh, iets anders doen: tv kijken, YouTube. Geen idee. Zo, we zijn al een kwartier verder. <laughs> nee, maar ik was dus wat YouTube-video's aan het kijken. En ik ging even bij Tineke, een vlog van de 50-plussen. En bij uh, Anja, Silverlines. Nou ja, je hoort die namen wel vaker voorbij komen maar ik ging even op het kanaal kijken en ik zag dat ik daar opeens niet meer geabonneerd was Hè? wat is dat radio ik was gewoon geabonneerd op die twee het zijn goede vriendinnen Wat? waar is youtube mee bezig dus ik zeg check eventjes of je wel geabonneerd bent als je zit te kijken want youtube die bedenkt gewoon ik gooi er gewoon een paar af of zo waarom waarom ik ben juist hartstikke actief daar kijk ik video en daar kijk ik video, daar doe ik een like en daar doe ik een like en dan gooit YouTube mij gewoon eraf. Althans, mijn abonnement wordt gewoon beëindigd, zonder dat ik dat wil. Zoals van YouTube. Dus check even je YouTube kanaal. Nee, check even of je een abonnement hebt. Check! Check nou! Ik wacht wel even. Ik wil naar de 300 abonnees. Want met 300 abonnees ga ik een tatoeage laten zetten. Oh yeah! <lacht> ik ben bijna twee uur verder en ik heb inmiddels ook ziekenbezoek gehad. Mijn moeder was even langs geweest, ze had een boodschapje me gedaan. En ze heeft een uh, appeltaart meegenomen. Oh. Hoe kan het zijn dat als je bedenkt van ik ga minder snoepen, dat je dan ineens van alle kanten lekkers toegeschoven krijgt? Dus ik zeg tegen mijn moeder, volgende keer geen lekkers, maar kom, kom het nog even en je kan me uh, wegrollen hier en ja je gelooft het niet maar ik hoor nu ook eindelijk bij de club van uh, oude mensen want ik kreeg ook een sms'je mam ik heb een nieuwe provider ben je nu thuis mijn zoon is gewoon thuis dus uh, die kan het niet zijn dat hij die app stuurt <lacht> ik hoor ook nou bij de club jee Rustig zitten wachten, want ik vond dat zo leuk. Zo grappig. Nu zeg ik aan het eind: veel succes met andere mensen oplichten. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet zo. Hij moet er gewoon mee stoppen. Hij of zij. Ik weet niet wat het is. Twee uurtjes achter de rug. Nog 22 eraan. Straks met slapen dan gaan er gelijk acht uren voorbij. Dan gaat het hard. Dit is toch makkelijk vol te houden zo? Ik heb alleen net een sloot thee op. En dan moet ik waarschijnlijk zometeen naar de wc. En dan neem je even een, even een sprintje naar de wc. One eternity later. Ben ik weer? En weer liggen. Oh. <lacht> uh, het doet verder geen zin of zo nu, maar uh, ik probeer zo min mogelijk mijn reet aan te spannen. Hè hoe, uh, hoe ver, hoe leven we, hoe laat? Half zeven. Way to go. Oh, half twaalf maar de 24 uur ga ik makkelijk volhouden zo want ik ben tot de conclusie gekomen dat ik toch best wel uh, echt goed luik kan zijn goed ik ga slapen zie jullie morgen weer hi nou de volgende ochtend uh, middag het is 5 voor 1 ik uh, ik heb nog steeds pijn ik weet het niet hoor ik, pff, ik moet zeker geduld hebben gaat mama weer niet snel genoeg en uh, hiervoor zei ik dus dat het uh, makkie is maar het is echt verschrikkelijk dit ik weet op de nu gewoon niet hoe ik moet zitten of liggen of het is gewoon drie keer niks drie keer niks ik had een beetje afleiding want ik had weer wat foto's uit laten printen van uh, de wandeling afgelopen keer kijk deze hier de linker dat is gewoon uh, heide maar dan van heel dichtbij dat ziet er echt heel apart uit en dat zijn mijn schoenen dat zijn de daders die mij die pijn in mijn kont hebben bezorgd. En ik heb ook nog. Want onze bovenburen hebben ook katten. En die hebben één kleintje. En uh, die kwam op een gegeven moment bij mij in de buurt. Boven de galerij. En ik heb een foto van die, uh, van die kat gemaakt. En ik heb het even in een lijstje gestopt. En die ga ik even aan de buren geven. Gewoon omdat ik het leuk vind. Gewoon omdat het kan. Verrassing voor de buren. Nou ja, dat was de update voor nu. Om 4 uur vanmiddag mag ik dus. Officieel weer gaan lopen, want dan is het 24 uur voorbij. Het is nu 1 uur, dus ik heb nog 3 uur te gaan. En natuurlijk ga ik dan geen marathon gelijk lopen. Als ik weer wat te melden heb, dan kom ik weer bij jullie terug. 10 over half 4. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik ging zo uh, positief van start, maar het valt toch vies tegen hoor, hé. Hey. Want oh man, man, man. Ik ga de eerste stapjes gewoon weer zetten. Kijken jullie mee? Mijn eerste stapjes zonder uh, krukken naar de keuken. Want ik had een kopje thee en een stukje appeltaart. Ik zeg, mams, geen eten meer meenemen. Komt ze de volgende dag met een lekker luchtje. Hé, hey, maar uh, kijk, ik loop weer gewoon. Huh, ik voel niks. Oké, okay. maar ja, hopen dat het goed blijft gaan. Ik kom net bij de huisarts vandaan. En dit was dus uh, de laatste afspraak, de la laatste nabehandeling. Ik merk dat het heel langzaam wat beter gaat ik probeer steeds minder uh, ibuprofen en paracetamol te nemen en nu ga ik dus verder met therapie hij geeft aan je mag weer gaan wandelen je mag het weer een beetje proberen maar dan niet gelijk uh, 10 kilometers alsof ik dat deed maar in ieder geval ik mag het weer langzaam opbouwen en dan uh, moet het goed komen dus inclusief therapie want met therapie gaat het natuurlijk nog wat sneller maar hij gaf ook aan, er zijn ook patiënten bij die eh, al vijf jaar hier met zoiets lopen. Oh, dat zag ik helemaal niet zitten. Hij zegt, want dan zijn ze te fanatiek en dan gaan ze, hè, dan is het net uh, de pijn weg en dan gaan ze als een malle. Dat gaan we dus niet doen. Ik ben voorzichtig. Nou, uh, dat was de laatste update voor deze video. Uh, ik zeg, doe even een duimpje omhoog. Want dat heb ik wel verdiend. Tot de volgende video. Toodles.